Wist jij dat op elk sociaal netwerk video views anders worden berekend? Je kunt dus op het eerste gezicht een YouTube view nooit vergelijken met een Facebook video view. Hoe zit dat nou? Ik begin met Facebook. Hier moet een video drie seconden afgespeeld worden en dan telt dat als een view. Let wel dat de video's op Facebook meestal automatisch worden afgespeeld. Hetzelfde geldt voor de Instagram feed. Daar worden video's ook automatisch afgespeeld als ze net geüpload zijn. En een video view telt vanaf drie seconden. Instagram stories daarentegen worden anders berekend. Op het moment dat een story geopend wordt, telt het al als een view. Op LinkedIn telt voor reguliere video's een view vanaf 3 seconden. Maar is het een gesponsorde video, dan moet die 50% zichtbaar zijn op het scherm... en dan telt het al vanaf 2 seconden. En dan tot slot natuurlijk YouTube. YouTube heeft nergens duidelijk staan wat precies telt als een videoview. De meeste marketeers gaan er door verschillende onderzoeken van uit... Dat ongeveer 30 seconden dat dat de regel is dus als mensen 30 seconden naar je video hebben gekeken telt dat als een view maar ik heb ook gelezen dat vanaf de magische 301 views youtube nog strenger wordt en nog beter kijkt of het echt telt als een view vind je daar nou ook interessant om daar zelf wat meer over te lezen check dan zeker de link in het artikel die hoort bij deze video